We zijn hier eigenlijk op um, een plaats waar oh, het behob... de, plaats waar de dat put. allemaal gemakkelijk is. Dus, ja. Hier in de buurt is er niet echt iets voor jongeren. En uh, onze vriendengroep heeft eigenlijk voor zichzelf een klein, ja, een klein jeugdhuisje gebouwd voor ons alleen. Zodat wij kunnen doen wat we willen, zonder dat we in de regen zitten. je ziet wat voor het probleem dat dat gegeven heeft, bouw nooit meer een put. Dat is hier de locatie van het MBZ, dus dat is hier het, ja, het Boudewijnkanaal. En we hopen eigenlijk achteraf dat dat eigenlijk terug grond wordt van de stad. Als dat van de stad is, is dat eigenlijk van de burgers. En dan kan je daarmee doen wat je wilt. Want dat is hier nu zo'n mooi lang stuk grond die volledig verwaarloosd wordt en waarvan dat ze de potentiële toekomst nog niet van inzien, omdat er nog nooit iets gebeurd is. Maar we kijken, we zijn hier op die plek. Er is potentieel. En nu met die pop-up wel chill. We hebben nu echt het wat neergezet, het wordt worden de mensen ook een trots op zijn. Het is dus nationaal in de pers geweest, die heeft dus wel heel wat belangstelling gehad. En we proberen nu tegen het eind van de zomer een dossier samen te stellen. En met dat dossier stappen we dan naar het stadbestuur en zeggen we: Kijk, dat is wat we gedaan hebben. Zoveel voer, volk is er over de buur geweest. Iedereen heeft zijn mening achtergelaten. En met heel die bundel gaan we dan naar het stadbestuur. En dan kunnen ze niet meer ons weigeren iets te laten euh, permanent hebben, hé. want iedereen staat achter ons. Ja, als we na dit al onze moeite niet eigenlijk gehoord worden en als de stad nog altijd niet uh, het heft in hun handen neemt om voor de jongeren iets te doen, dan denk ik wel dat er een 3.0 uh, komt, maar misschien wel uh, zonder dat het ooit iemand weet.